Oké, okay, dankjewel, uh, Dieke, voor deze mooie inleiding. Ik, uh, ik ga het hebben inderdaad over het vertrouwensexperiment. Uh, ik zie dat mijn presentatie nog niet een beeld is, maar... kan gewoon doorklikken. Oh, ik kan gewoon doorklikken. Oh, oké. Okay. Super, hier is hij. Um, ik ga dus iets vertellen over dat, dat experiment, die proef, die is gehouden bij tien gemeenten. Ik ga het vooral vandaag hebben over uh, wat er in Tilburg is gebeurd. ...omdat dat wellicht ook het mooiste experiment is. <laughs> uh, maar vooral ook omdat, uh, omdat we hier in Tilburg bij elkaar zijn... ...en ook uh, we hierover met elkaar uh, van gedachten gaan wisselen. Uh, ja, het idee, de, de, de thema van vandaag is maatwerk. Dat stond ook uh, redelijk centraal in, uh, in het experiment, maar niet alleen. Het ging in brede zin over vertrouwen geven, aandacht geven. Uh, en maatwerk uh, is, is daar... Uh, ja, via maatwerk was het instrument... ...waarmee je dat vertrouwen en aandacht ook aan de, aan de mensen geeft. Uh, als ik kijk naar uh, wat wij gedaan hebben in het experiment... Hè, ...er zijn tien gemeenten, bij elkaar zijn er meer dan 5000 mensen bij betrokken... ...maar uh, uh, het zijn nog grote gemeenten, zijn Tilburg, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Wageningen en Deventer. Die hebben meegedaan aan wat wij noemen een officieel experiment. Uh, daarvoor was uh, wetswijziging nodig in de participatiewet. Daarnaast hebben een aantal gemeenten de moed opgepakt... ...om zelf aan de slag te gaan met, met een toets en een proef, een experiment. Dat zijn Apeldoorn en epe uh, en Amsterdam ook, uh, maar ook zelfs nog uh, Gelder op Mierlo, die hier niet, uh, niet staat genoemd. Tilburg is best ook wel uniek, niet alleen omdat het Tilburg is, maar ook omdat het in, uh, in Tilburg uh, ook maatschappelijke organisaties... ...van meer te aan betrokken zijn geweest bij de opzet van het experiment. Uh, en dat is uniek bij al die uh, tien gemeenten. Het idee is zoals Dieke al gezegd heeft. Ja, uh, als je kijkt naar de huidige bijstandswet, dat is omgeven met moeders en toeters en regeltjes, als je nou wat minder regels uh, aan de slag gaat, kunt gaan, uh, meer gericht ook op zelfredzaamheid, maar meer ook gericht op aandacht geven, vertrouwen en maatwerk, werkt dat dan beter dan de bestaande wet hè, de bestaande manier van, van uitvoeren van die wet. En wij noemen dat soms ook wel ja, de menselijke maat, dat die wellicht wat vergeten is. Uh, en wellicht ook vraag dat een ander mensbeeld, hè, het economisch mensbeeld, dat mensen via financiële prikkels gestimuleerd worden tot een bepaald gedrag, uh, dat is misschien wat dominant, te dominant geweest. En we zouden ook moeten kijken naar een ander mensbeeld, een sociaal mensbeeld, want mensen willen, uh, gaan niet alleen werken om het inkomen, maar willen ook waarde toevoegen uh, aan die samenleving. Um, Oké, okay. um, nou, dit, dit zijn de aantallen. Um, ik ga daar niet uh, heel uitvoerig op in, maar dit zijn de aantallen van al die experimenten bij elkaar. Bij elkaar zijn het bijna 5.500 uh, uh, mensen die hebben deelgenomen. Um, en dat is best veel. Ik noem het wel eens het, het, het grootste experiment ooit, althans in de, in de sociale sfeer in, in de wereld. Um, misschien overdrijf ik daar een beetje, maar het is wel, uh, toch wel redelijk uniek. Um, als je kijkt naar de, de onderbouwing van dit experiment. Dan hebben we natuurlijk als wetenschappers hebben we van tevoren hebben we goed nagedacht over wat willen we eigenlijk met die proef, met die proef gaan doen. Um, en dat is ten eerste dat we ja, op een andere manier gedrag willen, willen gaan sturen in, in de manier waarop we met mensen omgaan in die bijstandswet. Um, we weten dat als je wat minder drang op mensen uitoefent, uh, wat minder gestrest, en mensen hebben, ervaren daardoor ook minder stress dat ze meer tijd en meer ruimte hebben, ook, ook, ook, ook mentaal... om, eh, om zeg maar, die activiteiten te ontplooien die, die daarvoor nodig zijn. Um, en tegelijkertijd willen we ook in dat experiment... Hè, vanuit, die, vanuit die wetenschappelijke onderbouwing hebben gezegd... als je kijkt naar de mogelijkheden die mensen hebben om aan de slag te gaan... die zijn eigenlijk te beperkt. En Sen heeft dus gezegd van ja, je moet, je moet mensen die keuzevrijheid geven. Hè, mogelijkheden geven... Uh, ...dat er voor hen ook, ook, ook wat, wat, wat te winnen is op het moment dat ze worden begeleid naar, naar een andere vorm van participatie. En als je het hebt over sturen van gedrag, hè, dan, dan gaat het ook om veerkracht, dan gaat het ook om goede voorbeelden geven... ...dan gaat het ook om ja, wat, wat zijn de effecten van de manier waarop wij begeleiden voor welbevinden en gezondheid. Nou, dat zijn een beetje de, de uitgangspunten geweest in, de, in, in het experiment vanuit een wat meer theoretische invalshoek... En we willen dat gaan, dat gaan toetsen. Daarvoor hebben we in het experiment vier, vier groepen. Uh, eigenlijk nog vijf groepen, maar vooral vier groepen hebben we, hebben we naar gekeken. De eerste groep is de groep die, waarvan wij denken, nou, die zou het best wel zelf kunnen doen. Dat noemen wij de eigen regiegroep. Uh, uh, daar, daar focus je op zelfredzaamheid. Uh, je wilt als, uh, als begeleider uh, natuurlijk wel weten wat, wat mensen doen. Maar verder je, blijf je toch een beetje op afstand. Ehm... Um, in Tilburg konden, ze, konden deze mensen die aan deze groep deelnamen, mensen zijn keurig toegedeeld aan deze groep, overigens. En mensen die in deze groep zaten, die, die konden ook nog gebruik maken op het moment dat ze werk vinden, van een extra werkbonus. Dus ze mochten een groter deel van de uitkering houden. Uh, de tweede groep was een groep van uh, echt maatwerk, zou je kunnen zeggen, intensieve begeleiding. Want Hans van der Velde is een van de professionals geweest die uh, deze groep begeleid heeft in Tilburg. Uh, en, en daar hebben we al die dingen van aandacht en vertrouwen hebben we daar, uh, proberen te toetsen. Uh, dan hebben we nog een groep van, ook maatwerk, maar uh, dat noemen wij coaching. Uh, en daarbij konden mensen ook nog een werkbonus krijgen. Een extra werkprikkel, uh, op het moment dat mensen bijvoorbeeld in deeltijd aan de, aan de slag zouden gaan. En de vierde groep, dat is dan de, de, de controlegroep, noemen wij dat. Dat is oneerbiedig gezegd een beetje, maar het gaat om de standaardbegeleiding die mensen nu krijgen in de, in de bijstandswet. Uh, ...meestal is daar weinig of geen contact en de contacten in al die andere groepen... ...die zijn ook veel frequenter geweest in die periode van twee jaar. Wij vergelijken niet alleen met, uh, met de standaardbegeleiding... ...we vergelijken ook nog met alle andere mensen in de, in de bijstand... ...die helemaal niks met het experiment te maken hebben gehad. Goed, dan, de, dan ga ik naar uh, uh, ja, het ontwerp. Ik ga daar niet heel veel over zeggen in verband met de tijd. Uh, wat, wij, wat wij naar gekeken hebben als onderzoeker is... Uh, niet alleen naar wat het betekent voor uh, die andere manier van begeleiding, voor het vinden van werk. Uh, we hebben ook gekeken naar wat het betekent voor gezondheid en welbevinden. Uh, en daarvoor uh, hebben wij ook uh, ja, uh, mensen vragen gesteld in, in vragenlijsten aan de deelnemers. Uh, ja, hoe zij het experiment ervoeren en wat dat betekende voor hun gezondheid en welbevinden. Uh, we hebben ook het proces van uitvoering geanalyseerd. We hebben met, uh, met uh, de coaches gesproken in, in allerlei focusgroepgesprekken. Horland uh, Blonk heeft ook de coaches een, een training gegeven, die we op effecten hebben bekeken. Uh, en we hebben dus een analyse gedaan ook van de vragenlijsten, die door de coaches zelf zijn ingevuld over elke deelnemer, over hoe het proces van uitvoering gaat. Um, ja, als je kijkt naar de, uh, naar de uitkomsten van, van het experiment. Um, ...dan, um, er staat nu gezondheid en welbevinden als eerste, um, dan, dan vonden wij eigenlijk in het algemeen dat, in, dat, dat die effecten kleiner zijn dan we eigenlijk hadden verwacht. Er zijn zeker positieve effecten op, uh, op welbevinden en gezondheid in een aantal gemeenten en zeker ook in Tilburg, dat was, uh, dat was duidelijk. Uh, ...maar verwachten, hadden eigenlijk toch veel grotere effecten verwacht dan we, dan we eigenlijk vonden. We vonden wel dat die effecten, voor zover die zijn, die positieve effecten... ...zich vooral voordeden bij maatwerk en intensieve begeleiding en coaching. En, en minder bij, bij bijvoorbeeld die, uh, die eigen regiegroep. Um, we vonden ook wel dat het een beetje op lijkt, als we kijken naar die, naar die uitkomsten... ...dat vooral de, de, de mensen die lang in de bijstand zijn... En, ...en weinig contact hebben met de gemeente... ...dat die het ook meest baat hebben bij die intensieve begeleiding. Die krijgen ze nu wel, terwijl ze die eerst niet kregen. En dat betekent ook dat voor hun eigen welbevinden... ...dat dat een groter effect had. Um, ja, wat we verder... Um, wat verder hierbij gezegd moet worden is dat de effecten dat, dat die wat minder waren... Dat kwam voor een deel omdat, ja, als je kijkt naar gezondheid en welbevinden, dat zijn, dat zijn zaken die niet zo gemakkelijk veranderen. Het is een kleine interventie en um, um, ja, voordat het effect heeft, duurt het waarschijnlijk langer. We hebben in Tilburg eigenlijk goed anderhalf jaar kunnen kijken, dus wellicht moeten we nog wat, uh, wat verder kijken. Um, als we kijken naar uh, de, de, de uitkomsten voor werk, want ik, ik, ben, ik ben een beetje op zoek naar de uitkomsten voor werk. Die, uh, die ik hier niet vind. <laughs> maar daar kan, ik wel, daar kan ik wel over vertellen. Um, en als je kijkt naar de uitkomsten voor werk. Ja? Um, yeah? Ja, dit zijn, de, dit zijn de, de effecten. Goed, het is goed dat ik het nog even kan, kan noemen. Want voor de, uh, een belangrijk onderdeel van de experiment, maar zeker niet het belangrijkste onderdeel, was te kijken naar wat het betekent er nou voor het vinden van werk. Uh, het gaat in, in Tilburg, en dat is het eerste wat we vonden, om een heel kwetsbare groep. Als je kijkt naar Tilburg, uh, de deelnemers, en vergelijkt het met deelnemers in de andere gemeenten, dan zagen we in Tilburg dat er veel mensen waren met gezondheidsproblemen en sociale problemen. Ten tweede zagen we dat de uitstroom naar voltijdswerk ten opzichte van, van die controlegroep. ja, die was eigenlijk niet toegenomen. Uh, we vonden dat, dat vreemd, want als we vergeleken met de groep die helemaal. met, met, met ook een groep die dezelfde standaardbegeleiding kreeg. maar niet aan het experiment deelgenomen, zagen we juist wel heel positieve effecten op. Uh, op werk. We konden dat moeilijk uh, verklaren. En we denken dat voor een deel dat. Uh, dat, dat wij noemen dat gedrag. Uh, Experimenteffecten, dus dat in een experiment dat mensen zich toch misschien wat anders gedragen. Dat kan, dat kan, dat kan liggen aan de kant van de deelnemers, het kan ook zijn dat de professionals wat anders gaan, gaan begeleiden. En we denken dat dat nader onderzoek moet, uh, moet vragen. Maar we vonden wel dus een duidelijk positief effect als we vergelijken met de groep van nieuw deelnemers... ...die ook de standaardbegeleiding hebben gekregen, maar dus niet, uh, niet de vragenlijsten of, dergelijke, of, of dit soort zaken hebben ingevuld in het onderzoek. Um, en we vonden ook een positief effect van, uh, van, van de begeleiding van maatwerk, vooral bij, uh, ja, op deeltijdwerk. Hè, dat meer mensen uh, uh, aan de slag gaan in, uh, in, in deeltijdwerk. Dan de, de, uh, de, de proces-evaluatie. We hebben dus ook gekeken naar, uh, um, sorry, gekeken naar wat het betekent voor de manier van werken door de coaches. Um, en dan zie je dat um, uh, ja, de rapportcijfers die, uh, die de coaches zelf geven aan het experiment, die zijn erg hoog, die zitten in de, in de orde van 8 tot 9. Ze waren zelf erg tevreden over de extra ruimte die ze kregen om mensen te begeleiden. We noemen dat de lagere caseload, dus je hebt minder mensen die je, die je moet begeleiden, dus meer tijd voor die mensen. Uh, we zagen ook een, een stijging in... In, ja, de gemeente hanteert een soort, uh, een, een soort niveau van sociale participatie en de coaches gaven aan dat de sociale participatie van andere mensen eigenlijk uh, gemiddeld genomen uh, behoorlijk sterk was, uh, was gestegen. Um, ook bleek dat coaches met veel meer plezier naar het werk gingen uh, dat de relatie met de deelnemers sterk werd verbeterd um, en dat um, ja, de deelnemers zelf bijna ontroerd waren. Uh, ...door de aandacht die ze kregen van de gemeente en van de, van de coaches. Omdat ze dat niet gewend waren. Eh, ze, ze, ze vroegen zichzelf af ja, of ze niet voor de gek werden gehouden in, in eerste instantie. Want hoe kan het zijn dat de gemeente nu zo totaal anders met ons omgaat? En dat geeft wel aan dat, dat die andere benadering dat dat best, wel, ja, uh, te, ja, best wel neerkomt en neerdaalt bij, uh, bij die groep van, uh, van deelnemers. Um, nou ja... Um, Vertrouwen is niet gemakkelijk te krijgen. Hè. Dat komt te voet en gaat te paard. Maar die vertrouwensrelatie bleek wel erg belangrijk. Om, om zeg maar die begeleiding om te keren. En ook meer vraaggericht. En meer te vragen van wat wilt u eigenlijk meneer. Of wat wilt u mevrouw. Hè, dan, uh, dan aan te komen met trajecten. Die uh, later blijken niet erg effectief te zijn. Um, nou ja, dat, dat waren eigenlijk de, de grote conclusies van, van het onderzoek. Uh, we denken dat... Um, ja, wat wij vonden is dat een strenge aanpak zoals nu, dat die eigenlijk, uh, uh, dat die eigenlijk niet werken. Of, of in ieder geval niet, niet, niet beter werken zeker dan, dan de, de nieuwe aanpak. Um, maatwerk, dat werkt zeker in de relatie met de, met de deelnemer. Uh, maar vraagt wel um, ja, een heel andere manier van, van werken en een andere manier van omgaan met de deelnemer. Um, zelfredzaamheid. Dat kan zeker werken bij, bij mensen die een wat betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Uh, bij kansarme, denk ik, bij mensen die kwetsbaar zijn op die arbeidsmarkt, zullen je veel meer intensieve begeleiding moet plegen en uitgaan van, van, dat, van dat maatwerk, dat vertrouwen en aandacht geven, het open gesprek enzovoorts. Um, ja, keuzevrijheid, als je, als je mensen geen keuzevrijheid geeft, als er geen mogelijkheden zijn, dan kunnen ze ook nergens terecht. Dus um, ja, het is ook aan de gemeente en aan de, aan de begeleiders om te zorgen dat ...dat er veel meer keuzevrijheid komt, veel meer mogelijkheden voor opleiding, of wat dan ook, of voor sociale participatie. En één ding is zeker, de startpositie van deze mensen is erg ongelijk. En om die startpositie te verbeteren, zul je, zul, je, zul je ze echt ook extra aandacht moeten geven. Dus ongelijk behandelen in ongelijke startposities. Maatwerk, door het open gesprek en vertrouwen geven aan aandacht, dat werkt zeker... En uh, ja, wat we wel hebben gevonden is dat, dat coaches best nog wel behoefte hebben aan een, andere, aan een betere ondersteuning en begeleiding. Um, ja, om te kijken van, ja, hoe, hoe kun je eigenlijk deze nieuwe aanpak ook in de praktijk zo goed mogelijk uh, realiseren. En um, nou ja, wij, wij zijn als onderzoekers erg positief over deze uitkomsten. Ondanks het feit dat de, de harde, grote effecten we niet vonden. Uh, maar het zijn kleine interventies. ...en gezien het proces wat er gebeurd is, denken we dat, uh, dat we hier toch uh, in de toekomst uh, veel lering uit kunnen trekken. En gelukkig ook dat een aantal gemeenten inmiddels de stappen hebben gezet om blij te veranderen... ...en veel meer in de richting van, van maatwerk, aandacht en, en vertrouwen. Dank u wel. Dank je wel, Ruud, voor deze mooie presentatie. We hadden nog even, als er nog verduidelijkende vragen waren, dan uh, had het gekund. Maar ik denk dat je verhaal heel erg duidelijk is, want ik zie ze niet, Marjel. Uh, ik zie wel twee opmerkingen, die uh, geef ik jou dan vast nog even mee. Dat zijn geen vragen. Uh, Ralf Ambrechts die zegt: uh, het experiment in Tilburg verschilde ook met de rest van de wereld, omdat geluk en welbevinden voorop stonden in plaats van uitstroom naar werk. Is dat zo? Is dat, dat, dat uh, goed gezien? Nou, dus in alle gemeenten was het natuurlijk wel het uitgangspunt. Uh, ook van de gemeente dat men keek naar, uh, naar wat effecten zijn op, op welbevinden en gezondheid. Um, en zelfredzaamheid en dat soort zaken. Um, Tilburg sprong er wel een beetje uit ook dat, dat we daarbij bij, bij, met name bij intensieve begeleiding, toch uh, wat positievere effecten vonden dan bij de andere gemeente. Zeker. Dus, um, en dan zegt Ralf nog dat de belangrijkste conclusie is dat streng zijn is in ieder geval niet beter. En dat is wel een hele mooie, uh, brede uh, opmerking. Waarom zouden we een samenleving niet inrichten vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen? Nou, dat is een hele mooie. Dat zou bijna de afsluitende uh, zin voor de hele middag kunnen zijn. Um, maar die nemen we even mee. Er is ook nog een, uh, een vraag, maar dat is echt weer een discussievraag. Die bewaar ik voor, uh, voor straks, voor tips, voor opleiden. Die onthouden we even. Um, Wannes, ik geef jou uh, deze schoongemaakte...